We staan binnen het netwerk heel erg te boek als digitaal design. Dus we doen uh, vaak in die hoek uh, spannende dingen, maar wel voor heel grote merken. Voor Densu, voor Sony bijvoorbeeld, voor um, Monster via UK. We hebben alle databases met objecten in Nederland, uh, we hebben elkaar geraapt. Rondom die objecten, en dan moet je denken aan windmolens, uh, dan moet je denken aan, uh, aan tunnels, uh, aan... Uh, um, wat nog meer, um, bomen. Um, daar, aan de hand daarvan wordt een verhaal verteld. Dus hij gebruikt de omgeving. En middels een soort hoorspel brengen we die tot leven. Wat ik heel tof vind aan nu is dat het uh, nu echt op het moment is dat elk merk een mening moet hebben. Ergens voor moet staan. En dat dat, dat uh, ergens voor staan niet alleen maar zich vertaalt in een manifestje. In een mooie uh, tv-commercial. Maar vooral ook gaat over daar. Wat doe je echt als merk? We bieden echt een dienst of een service aan die ook echt een rit leuker maakt. He, dus echt practice what you preach. We hebben ongelooflijk mazzel. Er is geen um, mooi praterij dat we echt heel vrij worden gelaten. Er is, geen, uh, er is niemand die ons inhoudelijk op de vingers kijkt. Uh, uh, er is heel veel vertrouwen. Um, we hebben ook de mazzel dat we het enige echt creatieve label zijn binnen, binnen het netwerk. Dus, we worden niet uitgespeeld uh, nee. met tussenlabeltjes. Maar er zit wel een, een, een club achter die, als we willen, gebruik van kunnen maken. Data bijvoorbeeld hebben we hele partijen die uh, binnen het Dentsu-netwerk... Ja. die er heel veel van weten. Maar daarvoor begint het nog altijd met een inzicht. Dat ene inzichtje waar niemand aan gedacht heeft... en die vertaling naar een idee. En dat verandert niet. Nog steeds zijn heel veel klanten hebben moeite om de snelheid te maken... die ze zouden uh, moeten maken. Mm -hmm. Dus wij juichen alleen maar... Uh, sprint je scrummen agile toe. Vertrouw op je onderbuikgevoel. Uh, durf gewoon uh, te kiezen voor iets wat, wat, je, wat jou raakt. Uh, heb het lef daarvoor, weet je. Um, en um, niks komt makkelijk. <middels>